Huh? Praat snel met een plant. Wat ga je dan eten, suffert? Ga dan plassen als je zo naar de hond. Toch een normaal mens ook. Echt. Slimpie. Dat is 500. Kijk of het werkt. Hé, zijn we eindelijk zover? Jongens en meisjes? Ja, we zijn eindelijk zover. Oh ja. Oh ja, ik was ontvoerd to Aliens. <laughs> oh, je wordt nog een keer ontvoerd to Aliens. <laughs> Grappig. Oh, je kunt gewoon niks doen terwijl je ontvoerd wordt. Jeetje. That sucks. One hour later. Jee, uh. en ik ben weer terug. Voor ik nu opnieuw. Oh ja, ik ben weer terug. En wat zegt ze? Gezept en geschokt geschokt, geschokt. Ja, ik wilde eigenlijk mijn eigen tuinwinkeltje beginnen, maar ik dacht nee, geen zin in. Maar wat denken jullie? Zou ik mijn eigen tuinwinkeltje moeten beginnen met planten of bloemen te verkopen? Maar dan moet ik ook in de gaten houden dat ik ook niveau 8 moet bereiken. Bla bla. Allemaal van die dingen waar ik rekening mee moet houden. En zo vervelend af en toe. Echt. Het zo stom dat ik af en toe geen plan heb. En mijn zusje komt over twee uur thuis. En um, ik weet het om één uur wakker. Maar um, ja. ja, het is gewoon niet anders. <laughs> en als ik deze heb, heb ik dan vier van de vier. Ja. Dus ik moet in ieder geval acht hebben. En dat moet in deze aflevering gebeuren. Ik moet nog zoveel dingen doen. Hè. Echt zo verschrikkelijk veel. Bij dieren heb ik alles nu. Sportief heb ik alles nu. Creatief heb ik nog niks. Afwijkend had ik wel wat, waar dat bij kwijt geraakt. Deze had ik niks bij de voedsel, had ik bij de alles. Um, voor tuin had ik ook nog niks. Deze had ik. Het is, aan de ene, het is wel leuk om te doen, maar aan de andere kant je vraagt je echt af waarvoor doe je het. Um, maar ik ga echt verhuizen weer hoor jongens. Niet lullig bedoel maar dit huis is zo irritant af en toe. Ik wil echt naar hiernaast komen te wonen. wil een leuk huisje, maar het is nog steeds een rothuis. Maar ik moet nog even kijken hoe ik dit huis ga maken. Ik ga denk ik naar... We gaan lekker even een reisje maken. Er is geen hond in het park, jongen. Echt. Oké, okay, stop maar. We gaan weer even ergens anders naartoe. Kan we gaan reizen naar een beroemde plek. Jee! Kijk, zo gaat het te snel. Hey. Jongens, zo gaat het lekker snel. Ik heb een paparazzi. Tenminste, niet ik, maar iemand anders. Maar ze kijken wel naar mij. Zo doen we dat. Gewoon slim doen. Iedereen die komt naar die clubs. En niemand die komt, erin behalve famous people. En op deze manier krijg je dus geld ook. Slim, hè? Ik zie u zo meteen wel met het eindresultaat. Gekke, gekke meid. Even kijken, de uitsmijter. Uitsmijteractie, om naar binnen te komen. Um, dat is 500, kijk of het werkt. Oh yes, jongens, ik ben binnen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik ben benen, benen, benen, maar ik heb er wel 500 euro voor om te betalen. Maar dan ben ik wel een beester. Of met een beester. Die denkt ook wat de hel doet een fan hier. Zang oefenen, doen we dat maar. Is er nog iemand anders in het gebouw of is dat echt zaal? Zo slecht. Waarom ga je dan eten, suffert? Ga dan plassen als je zo nodig nog Dat toch een normaal mens ook. Echt slimpie. Gewoon fotograferen op los meid. Oeh, ben voor Met geur voorzien. Lilibloem. Ik mij Wat een onbeschaafdheid. Huh. Praat snel met een plant. De eerste pratende plant. Fotografeer hem nu het kan. Ik Tikke kijk, kijk eens aan. En? Heb ik het maxniveau? Yay! Verkoop het maar gauw. Of ik neem mijn foto's te maken. Het is een beetje raar. Dat een plant kan praten. ze hebben auto's. Sindsdien hebben wij auto's in de sims. Hm. Bijzonder. Het is zo leeg als het leven kan zijn. Zo sneu. Echt. Oh, kom op. Blijf hangen. Oh, daar komen mensen. Ja, kom maar naar Tanti. Kom maar naar Tanti. Ze gaan ook allemaal weg. Ga gewoon zitten ofzo. Oké okay, jongens, bij deze zal ik de aflevering ook gaan afsluiten. Um, omdat ja, hij lekt heel veel. Dus ik heb daar niet zo behoefte aan. En ze is weer thuis verwerken, mooi. Um, dus vonden jullie de aflevering nou leuk, doe dan nog even een blauw duimpje omhoog hier beneden. Kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwsvideo's. En uh, dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 6 uur met een gloednieuwe video. Toedels!